Goed, het is uh, drie uur inmiddels, dus wij gaan van start. Zometeen zullen we vast op met minst uh, binnendruppelen en dat is helemaal prima, want er waren uh, heel wat inschrijvingen. Uh, ik hoop dat jullie mij kunnen horen, allemaal. <tiek> uh, en ik wil jullie van harte welkom heten bij het verhaal van Peel Pioniers. En Ze zitten al klaar, zijn druk bezig even een presentatie klaar te zetten. Mijn naam is Joni Herbrichs en ik werk voor Helicon MBO Tilburg. En wij zijn dit jaar de trotse host van het Groene Peper Symposium. Met de slotdag bij ons op locatie, maar zeker ook voor de webinars die deze week uh, allemaal plaatsvinden. En in uh, nou, het speciaal welkom aan de, de mensen van Peel Die gaan zich dadelijk zelf even voorstellen. En we zijn heel erg trots dat we jullie mogen opvangen op de eerste online editie van de Groene Peper. Het duurzaamheid event voor het onderwijs van de toekomst. En dit is echt de plek om je te laten inspireren in deze hele week voor webinars op het gebied van duurzaamheid. We hebben een aantal ontzettend interessante onderwerpen bij elkaar gebracht en uh, daar vertel ik je graag meer over. Ik vind het in ieder geval leuk en de deelnemers komen langzaam binnen dat jullie er zijn vandaag. En ik zie dat er nou, al 21 mensen zijn. We hadden er, uh, geloof ik al meer dan 60 als ik aangemeld. Dus dat zal nog wel uh, vol lopen. Heel erg leuk om te zien dat mensen toch online de tijd nemen om over duurzaamheid nou, geïnspireerd te worden. Juist nu hebben we elkaar daar hard voor nodig. Dankjewel daarvoor. Even over de virtuele editie van het Groene Paper. Je kunt dus in totaal deze week deelnemen aan 18 webinars die over die week verspreid zijn. En op de laatste dag, en daar zijn wij dus de trotse host van bij Helikon Tilburg... Vrijdag 28 mei komt de keynote, Hajar Jakubi komt over een groene reset die we met z'n allen kunnen maken spreken. En op die dag hebben we ook de uitreiking van maar liefst drie awards. De duurzame lector van het jaar, de Rachel Carson afstudeerprijs en de Sustainable. Dus is ook voor vrij om daarbij uh, te zijn. En daarnaast, wil ik nog even met jullie delen wie er achter de groene peper zitten. Dit is een initiatief van verschillende organisaties. Van RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uh, SURF, Studenten voor Morgen, Sustainable Digital Infrastructure Alliance en het Groene Brein. Mocht je nog interesse hebben in dus die andere webinars, dan heb je nog de mogelijkheid om je deze week een uur van tevoren nog te registreren. Uh, dat was mijn uh, praktische woordje. Een aantal mededelingen voordat we beginnen. Je kan in de chat uh, kan je vragen stellen. Jullie zijn zelf niet zichtbaar als deelnemers, maar jullie zien natuurlijk wel de presentatoren. Uh, tijdens de presentatie mag je in de chat gewoon je vragen stellen. Ik zal ze aan het eind verzamelen voor de sprekers. Uh, deze webinar wordt ook opgenomen, dus uh, daarvan ben je nu op de hoogte. En als je technische problemen hebt, als je de webinar niet helemaal meer goed kan volgen, dan willen we je vragen opnieuw in de sessie te komen. Dus opnieuw even op de link te klikken die, uh, van WebEx. Nou, ik ben uh, door de huishoudelijke mededelingen heen. En waar jullie natuurlijk allemaal voor komen is het verhaal van Peel Pioniers zelf. Dus ik geef heel graag het woord over aan degenen die daarvoor klaar zitten. Ga Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, dit is een, een, een, een klein onderdeel van het grote team van, uh, van Peel Pioneers. En, uh, we zijn super uh, uh, blij en vereerd dat uh, uh, jullie met uh, grote getalen uh, geïnteresseerd zijn om, uh, om naar ons verhaal te luisteren. Um, we willen eigenlijk kort starten met een uh, introductiefilmpje uh, met betrekking tot uh, stagiaires. Uh, dat heeft Jacine gemaakt. Um, en omdat we het niet zelf kunnen starten, hebben we het in de chat gezet. Dus we zouden even willen vragen of jullie uh, in de chat uh, de link willen openen. Uh, dan kom je automatisch bij het filmpje. En we elkaar over twee tot drie minuutjes uh, weer terugvinden um, ja, op dit platform. Jonny, wil jij ons een centje geven en de film zelf even afspelen? Dan, dan weten we wanneer we terug kunnen starten. Dankjewel. echt niets gedaan. Ja. Als het goed is, heeft iedereen de film kunnen bekijken. Dan hebben we nog de link voor later. Ik denk dat we verder kunnen. Hi, dit is genoten van het filmpje. Uh, Jessine heeft er heel veel plezier mee gehad om het te maken. Dus dat geeft zeker een indruk hoe de stagiaires uh, bij ons aan het werk gaan. Hoeveel dat er vooral zijn voor een klein bedrijf. Dus daar zijn we heel trots op. Uh, even een kleine introductie voor ik het woord meteen aan Harold heel graag geef. Um, we zitten hier met drie en dat is een heel bewuste keuze, omdat we denken als we het verhaal samen vertellen gaat het veel krachtiger zijn en krijg je het van andere invalshoeken verteld en andere, uh, krijg je het gewoon meer kleur. Dus vandaar dat je, je niet alleen mij ziet zitten, maar ik heel blij vind dat Harold hierbij zit. Uh, en ja, ik denk Harold, uh, je ziet ook de presentatie op dit moment. Uh, Harold kan daar heel veel over vertellen. Ja, ik wil jullie even meenemen in de uh, wereld van de uh, sinusapperschil, uh, in, in de route van de sinusapperschil. En met jullie dit, uh, dit, dit nou ja, stroomdiagrammetje doornemen. Um, en dan beginnen we bovenaan waar uh, de tekening staat van fresh juice, omdat dat eigenlijk het startpunt is van hoe wij uh, tegen de, ...de stroom van de, uh, van de schil aankijken. Dus voor ons begint eigenlijk het proces bij de fresh juice. Dus de schil die eigenlijk als afval komt bij het persen van een sinaasappel. Um, daar, ja, het, het is lastig dat jullie niet kunnen antwoorden, maar je kan het in de chat. Kun je, uh, kunnen we iets van interactie uh, met elkaar... Uh, uh, opbrengen. Uh, dus als ik een vraag stel, uh, je kan en mag reageren via de chat. En eigenlijk om, uh, om, om jullie er even bij te betrekken, uh, zou ik de vraag willen stellen of jullie een idee hebben van hoeveel uh, kilogram schillen er per jaar verzameld worden, uh, of eigenlijk als afval worden afgevoerd in Nederland. Dus heb je een idee van het aantal kilogram wat per jaar. Als afval, als uh, sinaasappelskeel afval afgevoerd wordt. Uh, ik weet niet of je iets in de chat... 25 miljoen kilo zie ik als antwoord. 25 miljoen kilo. Wie biedt meer? Het tromgeroffel op de achter. <laughs> Hoeveel? 40, miljoen? 40 miljoen? Ja, heel goed. Heel goed. Uh, nee, we voeren het langzaam. Uh, het aantal kilogram is uh, in ton 250.000. Plakken we daar dus uh, de factor 1000 overheen. Dan zitten we op 250 miljoen kilogram schil. Wat er dus eigenlijk per jaar wordt afgevoerd. En deze 250 miljoen kilogram schil. Uh, wordt normaliter wordt dat verbrand. Dus het is eigenlijk gewoon afval uh, uh, wat verbrand wordt en waar we dus een, een, een CO2-uitstoot bij krijgen. En uh, de, de oprichters van, van Peel Pioneers die zijn een jaar of vier, vijf geleden uh, met dit probleem eigenlijk aan de slag gegaan. En hebben gekeken van nou ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die, uh, die CO2-uitstoot door het verbranden van. Een, een schil waarbij eigenlijk, waarbij we nog hele mooie dingen kunnen doen. Hoe kunnen we dat verminderen? En eh, dat is het startpunt geweest van, van ja, de, de fresh juice. Hè. We, we kennen allemaal wel uh, uh, de vers geperste sinaasappelsap. Uh, die we vooral uh, in het weekend met elkaar drinken uh, bij een mooi ontbijtje. Uh, en de schil die dan normaliter dus naar, uh, uh, wordt verbrand. Die wordt op dit moment dus opgehaald. Door, uh, door onze partner Renoui. Dus we hebben met een aantal uh, retailers, uh, zoals een Jumbo, uh, hebben we een overeenkomst afgesloten dat alle sinaasappelschillen die, uh, die daarbij uh, vrijkomen, dat we die verzamelen. Nou ja, dat verzamelen gebeurt in, uh, in, uh, in, in, in, in kliko's, in zakken. En uh, die zakken worden uiteindelijk in, uh, in grote doodlafbakken uh, verzameld. En die doolafbakken, en we zitten nu uh, bij het, het transportstukje uh, rechts, uh, rechts in het plaatje. Die worden dus van, met ons, door onze partner opgehaald bij de distributiecentra uh, door heel Nederland. Uh, en dan worden die doolafbakken op een uh, vrachtwagen geladen uh, en zo naar onze productiefaciliteit in zon gebracht. Uh, ik praat over de productiefaciliteit in som. Maar we zitten eigenlijk aan de vooravond van een, van een heel mooi moment. Omdat wij vanaf komend weekend uh, de productiefaciliteit in Den Bos in gebruik gaan nemen. En dan gaan we dus naar een, uh, naar een grotere fabriek toe. Ja, maar een verdrievoudiging. Dus, uh, een verdrievoudiging, ja, om het even in perspectief te zien. Dus we gaan drie keer uh, zoveel sinaasappelschillen uh, verwerken. En dat gaan we vanaf komend weekend uh, gaan we dat hier in Den Bosch operationeel maken. Dus we gaan hier die sinaasappelschillen uh, ontvangen. En dan worden die door een, uh, door een uh, proces gehaald. En uit dat proces wat we hier gaan opbouwen in, uh, in Den Bosch. Uh, zullen we verschillende producten kunnen halen. Uh, we hebben daar uh, de, uh, het product uh, Orangenade, zoals we dat in, in, in mooi Nederlands noemen, of orangenade. Dat zijn eigenlijk sinaasappelschilstukjes die veel gebruikt worden in, in de bakkerijindustrie. Uh, daarnaast halen we uit, uh, uit de sinaasappelschil halen we olie. Uh, die olie vindt zijn weg in, in, in verschillende toepassingen. Uh, aan de ene kant ook in bakkerijindustrie, maar aan de andere kant uh, vindt het ook zijn weg in, uh, in bijvoorbeeld shampoo of, of schoonmaakmiddelen. En dan hebben we eigenlijk nog een derde tak van producten en dat, uh, dat zijn de vezels, de fiber. En die fiber, die uh, vindt ook zeer veel toepassingen in, uh, in, uh, in de voedselproductie. Uh, dus als we daar onderaan nog even kijken, als ik jullie daar nog even kan meenemen. Hè, dus we processen die, uh, die sinaasappelschillen die we hebben binnengekregen tot nieuwe ingrediënten. Ingrediënten zoals dus een uh, sinaasappelolie. Maar ook een olie waarbij de smaak van de sinaasappel al eruit is gehaald. Uh, de fiber uh, waarbij ook de smaak en uh, de geur wordt uitgehaald. En de, en de originade. En, en deze drie ingrediënten uh, worden weer opnieuw in producten toegepast. Daarbij sluiten we aan met, uh, uh, met, met de industrie. En die kopen onze ingrediënten in. En gaan het toepassen bij hun in, uh, in diverse producten. En die diverse producten, bijvoorbeeld zoals, een, zoals we een muffin hebben gehad, uh, zoals we een, een, een schoonmaakmiddel hebben, uh, zoals we, ik heb koekjes gezien, zoals zeepjes, we, kaarsjes, zeepjes, kaarsjes, uh, ik heb het in bier gezien. Heel veel bier vooral. Heel, heel veel bier. Al die, al die producten waar onze, uh, waar onze ingrediënten in zitten, komen uiteindelijk weer terug in de winkel. En in principe in dezelfde winkel uh, waarbij ook de sinaasapperschil als afvalrestroom uh, begint. En dan zijn we eigenlijk weer. En zo hebben we dus een hele mooie circulaire uh, oplossing bedacht. Voor uh, de verwerking van de sinaasapperschil. Wat niet meer verbrand wordt uh, als, uh, tot, tot uh, CO2. Maar waarbij wij nieuwe ingrediënten uh, eruit halen die we via nieuwe producten weer uiteindelijk in de, uh, in de winkel uh, verkopen. Dus dat is de route van de peel waarbij ik jullie even wilde meenemen. Uh, vragen daarover die kunnen uh, na de, ja, die mogen ook nu wel gedeeld worden, uh, maar ja. ik geef het woord even over uh, aan Lindy, mijn, uh, mijn collega. Uh, en dan zullen we dan straks terugkomen op de vragen. Ja, zeker. Ja, je zien je net. Naast ons zat onze stagiaire, die is druk bezig in het chat al jullie vragen te verzamelen die we dan zo gaan beantwoorden. Dus uh, zet ze er gerust in, we komen er zeker op terug. Uh, ik wil graag nog aanvullen op ons mooie proces, ons circulaire proces dat we hebben. Dat, we, dat ons doel eigenlijk is om eigenlijk alles uit die schild te halen. Dus niks mag onbenut worden. Dus zelfs nu zijn we water aan het spoelen. Om misschien het sappels weer schoon te krijgen uit de winkel. Dat heet dan Yellow Wouter. Wij noemen dat weer Yellow Wouter. Daar zit dan weer heel veel suikers in. Daar zijn we nu ook weer met een project op bezig. Hoe kunnen we daar dan weer van alles uithalen? Zodat echt alles benut wordt. Uh, dus dat vind ik wel een mooie uh, gedachtegang. Want ik wil ook wel iets toelichten over de naam Peel Pioneers. Dat die niet zomaar gekozen is. Want uh, mijn eerste reactie als ik net kan werken was van ja. Uh, je hebt dat wel allemaal mooi gedaan hè? en die productjes en dan ingrediënten, maar op een duur, dat het pionieren zelf is toch wel gedaan dan, hè? je gaat dan een, een fabriek in en dan start het eigenlijk verder, maar het is eigenlijk die open mind, die attitude, die cultuur, die, daar zijn we echt heel hard mee bezig om die eigenlijk levend te houden. Want misschien in de ingrediënten zal er niet zoveel pionierwerk meer zitten, maar op HR-gebied of finance-gebied, op duurzaamheid, kan er eigenlijk nog heel veel geraapt worden. Dus, en dat is iets wat ik graag uh, vanuit mijn aspect, vanuit mijn gebied, graag wel zaken over toelicht, omdat uh, ja, het is eigenlijk, we vinden ook als we goede, duurzame alternatieven willen zoeken, dat we moeten ook moeten gaan inzetten op duurzame relaties. Wat ik zei, het is een mindset, het is een attitude, het is meer dan een uitvinding. Het is echt een manier van kijken en ook hoe je naar elkaar gaat kijken binnen het bedrijf. Dus... Ik ben heel erg bezig samen met iedereen, want het is zeker niet van mij uit, maar ik, ik geef een beetje de voorzet van hoe kunnen we die cultuur gaan waarborgen en gaan creëren. Dus vooral ook die bewegingsvrijheid groot houden, want als je creativiteit en pionierschap groot wil houden, moet je zorgen dat er vrijheid is, maar ook veiligheid is om te kunnen ondernemen. Dat er niemand inderdaad elkaar gaat tegenspreken of vanuit een heel dominante wereld, ja, maar ja, het is nu zo en we kunnen niet anders. Als tegenreactie geven, ja, maar we moeten wel zo, dus het moet gewoon anders. En daar een mooie uh, dynamiek onder elkaar als collega's, uh, want daar begint het uiteindelijk bij ons bedrijf, bij elkaar als collega's. Uh, en, dat de, en als er een uitdaging is, zoals een nieuw product of als een klant een, een probleem voorstelt, dat dat een uitdaging is waar dat je al uiteindelijk kan inpikken. Uh, en nog een vraag van, hoe maak je duurzaamheid ook voelbaar? Want je kan wel zeggen, heel veel mensen die solliciteren bij ons, die... die die hebben iets met duurzaamheid, die willen daar iets mee doen, maar hoe hou je dat bij iedereen voelbaar? Want dat gaat veel verder dan natuurlijk recyclen, dat moet ik jullie natuurlijk niet zeggen. Uh, dus het is echt we moeten de natuur die we om onszelf moeten aanleggen, maar ook we moeten aanleren, maar ook als werkgever moeten we nadenken: hoe kunnen we dat faciliteren? Hoe kunnen we dat eigenlijk doen, gaan voeden? En dan lijkt mij zingeving toch echt wel echt key. Uh, als we weten de waarom erachter, dan gaan we het echt effectief doorzetten. Is het inderdaad omdat het alleen maar geld oplevert of alleen maar de planeet beter maakt, dan wordt dat ineens een heel leeg omhulsel. Dus we moeten veel meer uh, zingeving gaan geven. En die vraag moet je volgens mij eigenlijk meerdere keren per week aan jezelf gaan stellen en aan je collega's gaan stellen om eigenlijk toch tot een beter niveau te komen. Dus dat betekent dat we heel vaak in het donker gaan tasten. Want uh, dat vind ik ook wel zo mooi om mee te geven. We hebben iets moois bedacht. We zijn nog heel vaak aan het zoeken. Dus ook uh, wij, met de stagiaires komen, die gaan ons heel vaak aan het tand stellen. En dan moeten we ook gaan blijven doen. Kwetsbaar blijven. Uh, en dan gaan, kunnen we misschien effectief eens ooit naar een 100% duurzame wereld gaan. Dus uh, kritisch uh, brainstormen, doorpakken. En, en, en ja, ik denk al die zaken, dat is de boeiende fase waar dat Peel Pioneer zich nu in begeeft. En waarom dat ik het enorm... Fantastisch vindt om, om hier te werken. Uh, ik weet niet of jij nog daar iets wil op aanvullen, Harold? <laughs> nou, ik, ik, um, ik ben vrij recent bij, uh, bij Peel Pioneers gestart. Um, en wat het hele mooie is, is pioniers. het zit ook al in de naam, het pionieren, het ondernemen. Uh, dat, dat, dat zit hier uh, eigenlijk iedereen wel in het bloed. En het is dus echt het ondernemen... Um, op het gebied van, nou ja, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dus uh, dat vind ik het hele mooie van, van, van het bedrijf hier en van werken hier. Ja. Dat je op je eigen vakgebied uh, tast ja, je in de duister, zoals je dat, uh, dat benoemde. Maar dat je ook de ruimte en de vrijheid krijgt om uh, dat verder te ontwikkelen en daarin pionierend uh, te werk gaan. Ja, en een hele interessante voor mij dan, om het daarmee af te sluiten, denk ik, is. Uh, het pionierschap zit vaak ook bij start-ups een beetje in het bloed, dus dan is het logisch als je zulke mensen gaat aantrekken en hoe gaan we dat waar worden als we richting een heel groot bedrijf worden om die creativiteit, en inderdaad niet altijd dichter en dichter op je vierkante meter te bewegen, uh, gaat, gaat stimuleren. Dus als jullie daar tips in hebben, dan uh, zie ik die ook graag tegemoet, want dat is de ontdekkingstocht die ik vanuit uh, people pioneers, zoals ik het noem, uh, aan het afleggen ben. Ik denk dat we nu uh, verder kunnen gaan naar de Q&A, denk ik. Uh, Jessing, kan jij ons helpen met de eerste vragen. Ik ga ook even de microfoon aanzetten. Ja, dat kan ik zeker. Uh, er zijn in de afgelopen 20 minuten wel een aantal vragen binnengekomen. De eerste vraag is... Ik denk dat je beter die van jou uitzet en met ons meepraat. Want we hebben een heel harde echo, denk ik. Of ik zet die van mij. Ja, precies. Op uit. Ja? Ja, nou, top. En we gaan even verder. De eerste vraag is van een student. Um, even kijken, wordt bij de verbranding van de schil wel energie opgewekt? Uh, en zo ja, mis je dat dan? Ja. Oké, okay, Jassine, kan je hem nog eens herhalen? Sorry, de vraag um, De vraag was, uh, wordt bij de verbranding van de schil ook energie opgewekt? Uh, en als dat zo is, mis je dan die energie nu niet, heb je niet de schil verbrandt? Wordt bij de verbranding van de schil geen energie opgewekt? Ja, energie, of energie ingezet, bedoel je dan? Nou, uh, nee, bedoelt diegene dat eruit wordt gehaald? Zeg maar. bij, ja. bij het verbranden van, uh, van de schil. Uh, Mm, daar, daar, is, ja, de, daar is wel onderzoek naar gedaan voor zover ik weet, uh, maar die energie die eruit wordt gehaald die is uh, zeer minimaal um, en nog niet zeg maar, industrieel uh, toepasbaar. Uh, dus de, de, de, de, de richting die wij echt hebben gekozen is uh, dat er komt CO2 vrij bij het, uh, bij het verbranden van die schillen. Uh, en om dat tegen te gaan, uh, wordt ervoor gekozen om er dus die, die totale schil te verwaarden. Hè? Dus er een aantal producten uit te halen. Uh, ook nog een aantal producten die we nu nog niet hebben. Daar, daar doen we heel erg veel onderzoek naar om die producten ook te krijgen. En eigenlijk, uh, de totale schil die we nu hebben, uh, wordt, dus, wordt dus hergebruikt. Um, dus ja, dat staat. Het staat niet in verhouding de hoeveelheid energie die er bij vrij komt uh, ten opzichte van het voorwaarden van het totale schil. Oké, okay, ik hoop dat het een, uh, een goed <c takich> antwoord is voor de uh, student. We hebben nog een vraag van de student. Uh, waar liepen jullie tegenaan bij, het op, bij de oprichting van het bedrijf? Was er weerstand? Ja, dan moeten we eigenlijk uit, uit, uit, uit, uit, uit het tweede positie gaan praten. Want ik en Harald hebben het opstarten zelf niet meegemaakt, Peel Pioneers bestaat inmiddels uh, 4,5 jaar. En ik zeg, de echte start-up heeft in Son plaatsgevonden. Uh, dus uh, wat ik wel weet van de drie oprichters, en dan heb ik het over Lindy, de andere Lindy, uh, Bas en uh, Sitze, uh, dat, dat er wel heel veel animo overal was. Uh, dat er eigenlijk heel veel deuren zijn opengegaan. Net omdat ze zo'n zo duurzaam motief hadden die gewoon ook wel een win-win situatie. Want het blijft wel afval waar dat iedereen heel moeilijk vond om eigenlijk schilder, ja, als je schilder gaat proberen verbranden, dan komt die zuigers die vrijkomen, die oordeel was een vettig doen en kostte heel veel om eigenlijk de schilder te ver verwijderen. En, wij, en ons bedrijf zegt van, oké, okay, laten we die wegnemen en laten we daar dan iets moois van maken. Dat er gewoon ook wel heel veel meevallertjes waren. Hè? En de tegenvallers, ja, dat zou je toch aan hen zelf gaan vragen. Kijk, ik, ik kan ja, precies, ik kan me wel voorstellen hè, uh, uh, Pioneers brengt een oplossing voor, uh, voor het afval. Maar dat is business-wise, is dat natuurlijk wel uh, dat er opeens anders wordt tegena uh, tegenaan gekeken. tegen een, een, een sinaasappel of een sinaasappelschil. Uh, ons startpunt is, is afval. En afval af... bestaat niet. Hè? Dat zouden wij eigenlijk uh, ja, ja, denken. Ja, ja. En, en die manier van denken. Uh, en uh, Lindy zegt het heel goed: hè. ik was er niet bij toen, uh, toen het bedrijf werd opgestart. Maar die manier van denken, ik kan me voorstellen dat dat wel uh, enige tijd heeft gekost om uh, mensen waarmee wij samenwerken, uh, klanten, uh, maar ook aan de ene kant uh, bedrijven die, uh, die onze schillen leveren. Uh, dat die manier van denken wel even uh, ergens ja, post moet vatten in, in, in de hoofden van mensen om, om dus te begrijpen dat, het, ja, dat wij op een andere manier tegen, uh, tegen, onze, tja, tegen de business aankijken. Ja. Um, bedankt voor je antwoord, zeker. zeker. Uh, dan is er, nog, dan is er een vraag van de stagecoördinator uh, en die zei, zijn er alleen maar stages in de fabriek te vinden of uh, zijn er ook die op andere gebieden? Elk gebied die er is, als ik het filmpje ook zag, uh, tot, elke, tot elke input die kan geleverd worden en ook wat ik zei, we doen pionieren op elk gebak, maar ook stages op elk gebak uh, kan er input gegeven worden, want uh, we moeten scherp blijven op elk gebied en zeker niet alleen in de fabriek. Dus op, op elk vlak, dat is dus behalve de fabriek, dat is ook echt in, in de, in de RD, in het lab. Dus ja, het, het lab, we hebben finance, we hebben de HR, we hebben sales, we hebben technical sales uh, en we hebben cash manager. En dan ga je inderdaad al meer richting de fabriek toe. Uh, maar die zegt niet dat de fabriek ook alleen maar, en je hebt daar ook kwaliteit natuurlijk, niet alleen productie en productiemedewerkers hebt. Uh, daar heb je ook nog wel een, een brede range aan diversiteit, maar ook tot storingsmonteurs, elektriciens. Uh, en ja. uh, dat is dan wel een beetje ons team intussen, hebben we niet veel meer functies. Ja, dus eigenlijk op elk vlak uh, van, van onze operatie uh, zijn stagiaires welkom. Ja, zeker. Yeah. Ja, top, volgens mij is dat een heel, uh, heel duidelijk antwoord. Uh, dan heb ik nog een vraag van Joost en die vraagt, hebben jullie nog last gehad of hebben jullie last van vervuiling in de stroom? Of komen er goed gescheiden sinaasappelschillen uit de winkels? Bijvoorbeeld, zit er brood of plastic of zo nog bij in de zakken? Gigantisch veel. Dat is <laughs> eigenlijk niet te doen. Wij kunnen, wij hebben, wij spreken, we hebben wijze van spreken een heel Zoomix-automaten uit, uit vuilniszakken getrokken. Want wat gebeurt er eigenlijk? Hè? Je hebt die schillen in, in die Zoomix, in de machine dat erin gaat. En die zakken worden leeg gemaakt en die worden aan de kant gezet. Maar vaak een verkoopmedewerker ja, die, die gooit er iets in. En die heeft dan net iets, heel veel doekjes van het afvegen, maar ook kleine baby'schoentjes. Uh, we, we, heel veel van onze medewerkers, ik, Harold, wij moeten ook vaak in de productie gaan werken. Dus het is altijd een heel avontuur wat we eigenlijk allemaal in die zakken vinden. Uh, dus eigenlijk zouden we, ik vind eigenlijk dat we een soort van etalagekast moeten maken met de meest indrukwekkendste zaken die we in al verschillende zakken hebben gevonden. Ja. Welke is indrukwekkendste dat jij hebt gevonden, Harold? Um, ja, andere vruchten. Dat, dat is ook wel heel grappig. Zelfs vruchten die ik uh, nog niet kende, een hele grote. Uh, het leek een soort rode kool, maar het was echt een vrucht, want er zaten pitjes in en zo. Um, babyschoentje ben ik nog niet tegengekomen. Uh, veel kuischdoekjes. Ja, heel veel schoonmaakdoekjes. ja. Ja. Um, ja, helaas ook af en toe een, een, een bierflesje. Uh, wat wat voor, voor het proces natuurlijk wel heel, uh, heel tricky is, want dan worden ja. meteen alle lijnen gestopt. Uh, om, om om dat goed schoon te maken en dat goed eruit te krijgen. Maar ja, het lijkt alsof het heel veel is. Ik schat dat 95% is gewoon sinusap Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Uh, maar er komt wel af en toe uh, iets verrassend uh, ja. bij. Ja. Eigenlijk aansluitend op deze vraag. Uh, Anton Arts, een best wel goede vraag. Uh, Moeten jullie bijvoorbeeld die Jumbo betalen voor de schillen? Of betalen zij jullie voor het ophalen? En daarbij ontvangen wij subsidies zoals een WBSO. Ja, het is eigenlijk gestart, nee, je kan de antwoord beter geven hoe dat ik denk dat is, misschien zit ik er helemaal naast. Maar het is inderdaad dat die gestart is, dat de, dat supermarkt inderdaad zei, oké okay, neem ze maar, daar zijn we heel blij mee. Dat we er vanaf zijn, want anders moeten we ervoor betalen. Maar ja, supermarkten zijn ook slimmer aan het worden. Dus die beginnen te denken, hey, jullie maken daar producten van, misschien moeten we er toch wel geld voor gaan vragen. Dus in, in heel veel zaken zitten we daar nog een beetje in te onderhandelen en zijn er echt nog wel nieuwe ontwikkelingen, denk ik. Maar jij doet de sales kans, ja. ik denk dat, uh, misschien kan jij dat beter toelichten. Nee, ja, dat, dat, dat, dat klopt, dat is ook per supermarkt, is dat verschillend. Uh, het uitgangspunt is wel, de uh, supermarkt uh, heeft, heeft afval en moet in principe voor zijn afval betalen om dat te laten verbranden. Uh, dus uh, als, als ze het uh, voor niks aan ons kunnen geven en wij hoeven daar niet voor te betalen, dan, uh, dan heb je daar bijvoorbeeld al een win-win situatie in. En nogmaals, dat is ook afhankelijk van, uh, van de supermarkt en van de onderhandelingen die we daarmee voeren. Maar het blijft sowieso een win-win. En dat is onze mooie positie die we hebben. Want als ze hun afval zouden wegbrengen, kost het hun meestal al drie keer zoveel. Dan als ze het naar ons zouden ja. brengen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus uh, een van de oprichters, de uh, andere Lindy, die zegt altijd. Ja, het alternatief hoeft niet duurder te zijn. Als, en dat is wel een mooie, vind ik, in het duurzaamheidsgesprek. Ik denk, als we willen winnen, moeten we niet altijd... Uh, duurdere, als we duurzaamheid willen laten winnen, moeten we niet altijd duurdere alternatieven gaan bieden, uh, maar moeten we mee kunnen concurreren met de, met de markt die er is. Maar leuke vragen. Um, ja, het blijft maar. En het blijft, het het blijft, het blijft toestemming. Geweldig. We hebben nog wel uh, we hebben nog maar 13 minuten, maar, okay. maar ik probeer even mijn best eruit te pakken. Um, ik vond dat ook een goede vraag. Uh, komen de producten van de schillen die van bijvoorbeeld bij de supermarkt? Uh, komen we ook weer terug in de supermarkt? Of gaan deze naar andere partijen? De schillen die uit de supermarkt komen? Ja, de producten die we daarvan maken. Beide. Komen die ja. uit de supermarkt of in andere partij. Beide. Hè? Uh, het, het mooie is en uh, ja, wat dat betreft zijn we heel blij met, uh, met, met, met Jumbo. In die zin dat, dat Jumbo zich er ook echt hard voor maakt. Om, uh, om A, uh, de schillen uh, naar ons toe te brengen. Of, of die mogen wij dan ophalen. Maar B, ook om uh, de producten die wij met de ingrediënten maken, samen met, uh, met onze partners, om die ook weer in hun assortiment op te nemen. Jumbo is daar echt wel een voorloper in. Uh, er zijn nu meer retailers die daarop inzetten, uh, die dus inderdaad echt zeggen van oké, okay, wij leveren jullie de, schul, de schillen en we willen ook het hele cirkeltje met jullie rondmaken en we willen ook jullie producten Weer afnemen en ik, ik zeg constant onze producten, maar het zijn natuurlijk producten die onze partners maken. Hè? Even voor alle duidelijkheid. Wij leveren alleen de ingrediënten. Jumbo nogmaals is daar een voorloper in. Het uh, vindt nu de navolging uh, met verschillende andere retailers. Wat ook is dus, als wij de schillen hebben, uh, ja, die we bij partij A ophalen, het eindproduct kan uiteindelijk ook gewoon bij partij B in de schappen komen. Uh, maar het mooie verhaal is... Uh, als één retailer inderdaad de sinaasapperschillen aan ons levert en aan de andere kant het cirkeltje helemaal meer rondmaakt met ons en de producten ook in zijn schappen stelt waar onze ingrediënten in zitten. En, nou ja, uh, kijk nog maar eens uh, op, uh, op communicatieuitingen van Jumbo, daar zul je ook zien uh, van, uh, van, nee, van schild tot schap, uh, dat is een beetje de slogan uh, die ze her en der in de winkels al uh, toepassen. Um, ja, en daarin zie je echt dat ze het verhaal ook uitleggen, zoals ik het net beschrijf. Uh, dat ja, van hun uh, verschil nieuwe producten worden gemaakt. Nou duidelijk. Uh, dan heb ik van Bertine nog een vraag in Nederland binnengekomen. Uh, zijn, wij, zijn jullie uniek in Nederland? Uh, of zijn er bijvoorbeeld ook bedrijven in Nederland of Europa die dit ook doen? Nee, wij zijn uniek in Nederland. We zijn ook uh, uniek in, uh, in Europa. Uh, we bouwen uh, en gaan volgende week in bedrijf nemen de grootste uh, schillenverwerkingsfabriek uh, van Europa. Um, ja, je vindt wel soortgelijke initiatieven, uh, maar niet op de schaal uh, waarop wij het uh, op dit moment of, hebben. Of een veel grotere schaal en dan enkele meer industriële schaal. Want al die, denk aan Appelsientje of alle. De uh, die er waren, die schillen bleven netjes in Brazilië liggen of in Spanje liggen. En dan die industriële die deden het er dan ook wel iets, vooral naar veevoer toe. Of, of er werd al wel is gereduceerd. Maar dat is, dat is een heel ander klassement dan uh, wat wij doen. Ja, en het is goed dat je dat, je dat noemt, uh, Lindy. Maar uh, ik wil wel benadrukken dat hun insteek uh, van een appelsientje, of degene ja. die een appelsientje maakt, is gewoon anders. Zij maken sinaasappelsap. En houden dan een, een product over en nou ja, daar kijken ze mee of ze daar nog iets mee kunnen of niet. Bij ons is, het, is de invalshoek anders. Wij hebben uh, in Nederland, in Europa gewoon een afvalberg met sinaasappelschillen uh, schillen, en dat pakken wij beet. Dus wij gaan de sinaasappelschillen helemaal verwaarden. Al onze energie stoppen we erin om zoveel mogelijk nieuwe ingrediënten uit de sinaasappelschillen te krijgen. Dus dat is wezenlijk wel anders dan een... Uh, ja, en ook misschien ook, ja, dat is goed dat je dat toevoegt. Want uit onze schil kunnen ook soms vaak meerdere dingen gehaald worden. Ja. Bijvoorbeeld, als een industriële zou doen, die inderdaad, is, die zeven even schillen bijvoorbeeld aan een bepaalde partij. En dat wordt dan voor één zaak ingezet. Terwijl wij proberen dat alles zoveel mogelijk te benutten, zodat het inderdaad alle grondstoffen benut worden. Ja, en ik denk dat je meer in, in Nederland, uh, ik, ik ben even de namen kwijt, uh, iets met bananen. Uh, um, ook, ook sunt, Sint, ja. Ja. Hed, Er zijn wel initiatieven uh, die proberen inderdaad ook vanuit de afvalberg te kijken en wat kunnen we daarmee en kunnen we daar ingrediënten of hoe kunnen we dat verwaarden? Ja, duidelijk. Uh, ik heb nog wel een leuke vraag om het ijs te breken, want Rob de vriend die vraagt uh, waarmee worden sinaasappels geverfd en is het spul een beetje oké? Ja, daar heb jij ja, denk ja, ik het beste antwoord op. Ja, volgens mij worden de zelfs niet geverfd. Maar, nee, nee. maar als, als het werd gebruikt, zou het spul best oké okay zijn. We hebben nog acht minuten. Dus ik gaan we door naar uh, een van de laatste vragen die we gaan doen. Dan gaan we lekker afronden, denk ik. Uh, Nick Den bol vraagt: Gaan jullie nieuwe fabrieken in Dambos uh, ook langs bij bijvoorbeeld hogeka-ondernemingen of onderwijsinstellingen in Dambos om daar schulden te verzamelen? Uh, of, of, of. Ja, ja uh, we zijn bezig, en dat is nog prematuur. Om in een bos te kijken hè, of we ja. echt een, uh, zeg maar een karretje kunnen laten rondrijden, uh, langs alle foodservice, langs alle horeca om de op te halen. Op, dat is dus op kleine stadsschaal. Dan willen we daar een pilot uh, voor, uh, voor starten. Uh, bij grotere uh, horeca-ondernemers of ketens, uh, is het wat beter te organiseren dan uh, individueel uh, elke horecazaak omdat je dan kunt werken toe naar centrale distrib distributiecentra waar je uh, een hoop schillen in één keer kan ophalen. Dus daar, daar zoeken we in principe naar, maar we gaan ook een pilot uh, opstarten om het echt op, uh, op lokale schaal te doen. Ja. Oké, okay, top. Ja. Uh, de laatste vraag toen. Yes. Yes. Uh, is nog een vraag die, die wat vaker terugkomen, maar uh, van J. nieuw in huis en die vraagt: verwerken jullie alleen schillen of ook uh, andere verschillen, bijvoorbeeld appel of aardappel en dat soort duidelijke dingen. Het is heel de reden waarom we niet uh, Sinas uh, pioneers heren, maar Peel Pioneers, omdat we inderdaad alle mogelijke schillen wel, uh, aan willen gaan. Vooral de citrusvruchten. Alle citrusvruchten kunnen we nu verwerken. Maar we zijn zeker aan het kijken of we er nog wel meer uh, schillen aan kunnen toevoegen. Ja. Oh, uh, dan ik daar nog een toevoeging op. Echt de allerlaatste <laughs> vraag, dan dat gaat echt afronden. Alle. Uh, um, Ant zegt: mandarijnen schijnen wel een beschermlaag te krijgen. Uh, en dat van sinaasappel komt ook nog wel eens een zilverlaagje voor. Uh, de vraag over de verf, niet over het verf, maar om dit laagje. Dat is een, uh, een vraag die we geen zeker aan RD moeten gaan stellen, uh, denk ik. Ja. Uh, en dat vind ik wel een heel boeiende, dus laten we die zeker stellen. Als je ja. je e-mailadres even achterlaat uh, in de chat. Dan komen we daar graag op terug. Okay. Kijk, we worden toch gelijk een toelichting geschreven. Ja, we hebben nog een paar minuten. We hebben een laatste. Om een laatste ja? Ja? We hebben nog een kleine laatste slide voor jullie in Petto, die ja. Jesse even gaat toelichten. We hebben trouwens allemaal uh, testen gedaan. Daarom kunnen we daarom. nu Nee, nou, <laughs> hey, uh, Mijn stem die jullie net hoorden, ik ben Jassin, ik ben een stagiair uh, marketing bij Pioneers. Ik loop hier nou 17 weken als stage en mijn stage komt bijna ten einde. Uh, maar wil jij ook zo'n leuke stage hebben of heb jij interesse bij ons voor september 2021? Uh, Lindies. Hier zit, dat is HR manager die verzorgt alle stagiaires. Dus mail haar vooral als je interesse hebt. Ook al twijfel je een beetje, kom lekker kijken. Want het is echt een bedrijf waarvan alles mogelijk is. Um, wil jij meer weten over duurzaamheid uh, en pionieren? Uh, kom dan vooral naar onze Pioneers Day. Deze vindt plaats op um, 27 uh, augustus 2021. Um, en hier kan jij eerdere stagiaires ontmoeten. Praten over circulariteit. Verbreed op vooral je netwerk. Uh, en geef jouw input en laat je stem horen. Um, dat, dat is ook interessant voor jou als student zijn, maar ook voor ons, wat uh, we eigenlijk over kunnen leren van, de, van studenten. Ja, en het is, dit is de eerste keer dat we het doen. Dus details uh, weten we eigenlijk nog niet. Input graag. Als je daar suggesties voor hebt, dan doen we dat ook graag. De bedoeling zou zijn dat eerdere stagiaires die bij ons zijn geweest op die dag zijn, nieuwe stagiaires, uh, dat er gewoon een heel goede samen, een, een, een interactie is tussen. En inderdaad, dat het op 27 augustus is, is een klein tikfoutje, dus geen probleem. Uh, dus, maar beeld gewoon in dat die 9 en 8 is en dan is alles goed. Superleuk. Super ik doe ook een oproepje aan diegenen die uh, bijvoorbeeld docent zijn op een school of die in een netwerk uh, stagiairs kennen. Zeker uh, goed om te delen. En ik wil jullie hartelijk danken, jullie alle drie, uh, voor deze sessie. Want wat ik vooral heel erg leuk vond is dat we aan de hand van de vragen uh, nou ja, het verhaal hebben gehoord. En dat er op die manier, ook al is het online, toch heel veel interactie heeft plaatsgevonden. Dus dankjewel daarvoor. Leuk ook om te zien dat jullie het breder trekken. Dat wist ik zelf ook helemaal niet. Dan echt alleen hè, jullie productie, dan alleen je uitvinding. Maar dat je dat ook heel mooi doorvoert in de rest van je bedrijf. Dus dat, vond, uh, dat haal ik er vooral uit. We hebben nog drie minuten. Uh, als je nog reactie wil geven in de chat, wat je ervan vond, dan heel graag. En verder, hartelijk dank ook aan de deelnemers voor de vele vragen... En uh, wie weet tot in de toekomst? Dankjewel. aan ja. ja, hartelijk dank.